Heb jij wel eens een zakelijk filmpje met je smartphone gemaakt? In deze video laat ik je mijn favoriete video-apps van dit moment zien. En ik begin bij QUICK. Nou, de naam zegt het al, snel. Het is een supersnelle manier om hele leuke filmpjes te maken. QUICK doet het werk namelijk voor je. Selecteer simpelweg een aantal foto's en filmpjes uit je camerarol. En Quick Edit er zelf een leuk filmpje van. Je kunt kiezen uit allerlei verschillende thema's. Je kunt de volgorde van clipjes veranderen, clipjes inkorten, tekst toevoegen. En in de handomdraai je video vierkant of zelfs verticaal maken. Quick is dus echt een fijne app als je even snel een filmpje moet maken die er meteen leuk uitziet. Voor bijvoorbeeld een korte sfeerimpressie. Wil je meer? kunnen in je edit, dan raad ik voor iPhones zeker, voornamelijk voor beginners, iMovie aan. Het is een heel gebruiksvriendelijke app en wat veel mensen niet weten is dat je ook video in video kunt zetten, zoals ik hier heb gedaan. Maar voor Android en natuurlijk iPhone gebruikers die iets verder willen gaan, raad ik KineMaster en Cut Pro aan. KineMaster is een app die heel fijn is in gebruik. Je kunt er van alles mee. Je kunt in lagen werken, dus video in video. Je kunt tekst over je filmpje heen plaatsen, afbeeldingen over je filmpje, allerlei effecten toevoegen. De grootste nadelen van KineMaster vind ik dat je vast zit aan een abonnement en dat KineMaster verticaal en vierkante video niet ondersteunt. En dan kom ik bij CuteCut Pro, want CuteCut Pro ondersteunt verticale en horizontale en vierkante video's. Je kunt ermee werken in lagen. Je kunt van alles invoegen, zoals je ziet, zelfs voiceovers en zelfs iets tekenen. En je eigen lettertype invoegen. Het is alleen iets lastiger in gebruik dan KineMaster. Maar hij kost wel maar eenmalig 6,99 een video-app met wat meer speelse functies is InShot. Dit is juist weer een hele laagdrempelige app met verschillende tekstopties. Je kunt zelfs een fotootje invoegen zoals je ziet. Er zijn filters en stickers en in een handomdraai kun jij je formaat video-app aanpassen van horizontaal naar verticaal of vierkant. InShot is gratis met een watermerk en om die eraf te halen betaal je 3 euro eenmalig. En dan eindig ik met de app waarmee ik ook deze video heb opgenomen. Clips. Clips gebruikt spraakherkenning om jouw video's automatisch te ondertitelen. Je kunt daarvoor kiezen uit verschillende stijlen. Na de opname kun je de ondertiteling nog aanpassen. En uiteraard kun je effecten toevoegen, labeltjes, je clipjes inkorten. En muziek toevoegen. Clips is een gratis app van Apple, maar helaas alleen beschikbaar voor iPhones. Ik hoor het heel graag als jij een alternatief weet voor Android devices. Heb je nog andere video apps die jij veel gebruikt? Laat een reactie achter. Tot ziens! Ja.